Lieve mensen, ons past bescheidenheid, want er is iets groter dan wij. Deze overweging komt voort uit mijn verlangen om een ode aan de natuur te schrijven. Na een nog best koude periode is het voorjaar nu echt goed doorgebroken en het groen spuit de grond uit. En ieder voorjaar ben ik weer verrast met welk tempo dat eenmaal gaat als de zonnestralen de aarde verwarmen. Maar ik ben ook onder de indruk van de orde, de structuur, de harmonie, de timing, de schoonheid. Voordat het groen zich aan ons toont, gebeurt er al van alles buiten ons gezichtsveld, onder de grond. Meer nog dan dat. Er is een onzichtbare kracht aan het werk, de levenskracht. De kracht die al wat leeft, leven geeft, adem geeft, kleur geeft, stem geeft. En deze onzichtbare levenskracht uit zich in eindeloos veel vormen, in de uiterlijke pracht van de tienduizend dingen waar de Tao over spreekt, waarbij de tienduizend dingen staat voor ontelbaar, voor de oneindigheid in verscheidenheid. En deze levenskrachtige natuur werkt niet alleen in de wereld buiten ons, nee, zij werkt ook in ons. Wij maken onderdeel uit van de natuur. De natuur is zoveel meer dan we waarnemen. Die levenskracht die in alles en allen werkt, is zoveel groter dan wij. Ons past bescheidenheid. Einstein heeft wel eens gezegd dat hij gelooft in de God van Spinoza. Dat is geen persoonlijke God, geen God die zich bezighoudt met onze aardse zaken, maar een God die zich openbaart in de natuur en in de kosmische orde. De wetenschap is ooit ontstaan vanuit een verlangen het mysterie te begrijpen. Intussen begrijpen we veel, maar nog veel meer nog steeds niet. Socrates zei dat hij die weet dat hij niet weet, wijs is. Ons past bescheidenheid Middels ons vermogen dingen te benoemen, te observeren en te beschrijven, heeft de mens een zekere afstand gecreëerd tussen dat wat geobserveerd wordt en de waarnemer. Ik herinner me een verhaal van Osho, die vertelde over iemand die zeer verwonderd was over een prachtige bloem. Een andere persoon noemde de naam van die bloem, en het was alsof de bloem daarmee een deel van haar schittering verloor. Ze had een naam gekregen en daarmee een eigen identiteit. Er was een zij en een ik, een ik en een jij, een afstand. En de persoon kon niet meer zo totaal van de bloem genieten als daarvoor. Een bekende uitspraak van Einstein is ook dat een probleem niet kan worden opgelost met dezelfde denkwijze als het heeft veroorzaakt. Hier denk ik vaak aan, met de klimaatdiscussie. Kort deel ik mijn hartepijn pijn als ik hoor over de industrialisering van de Noordzee, wanneer daar nog tienduizenden windmolens bij komen. Mijn hart krimpt ineen als ik op steeds meer plekken zonneweiden zie verschijnen en het groen bedekken, en zelfs drijvende vlaktes op meren in de zee. Ik denk daarbij aan het Duitse woord augenweide, een weelde voor de ogen, die aanblik van schoonheid waarvan het hart spontaan wijd opengaat, die streling voor de ziel wat ons voedt met schoonheid, eerbied en verwondering, die heerlijkheid van de schepping waar we ons aan kunnen laven. In de oudheid raakte men als vanzelf verbonden met het mysterie van het leven, waarmee we, men zich omgeven voelde. Hoe kunstmatiger de omgeving, hoe minder goed we de eenheid met de levenskracht kunnen ervaren. In veel religies en culturen wordt de aarde als een levend wezen gezien. Zarathustra verwoordt de wanhoop van de levende planeet zelfs al in zijn tijd. Er wordt roofbouw op mij gepleegd. Heer, ontferm u over mij. Dat vind ik een mooi woord, ontfermen. Draag mij, bekrachtig mij, heb mij lief. Inspireer mij, voed mij en wees me nabij. Ons past bescheidenheid. Wij kunnen het niet alleen, niet vanuit het denken dat bezit wil nemen, dat wil overheersen. In het Islamitische geschrift wordt daar ook op gewezen: Welke gunsten van de Heer wilt gij ontkennen? In de latere versen van het hoofdstuk komt die vraagstelling steeds terug. Steeds verwijzend naar zaken die groter zijn dan de nietige mens. Hoewel de mens tot grote dingen in staat is en daar prat op gaat, drukt het islamitisch geschrift de gelovige steeds op het hart dat er een grotere macht of kracht het leven mogelijk maakt. De schoonheid van de natuur is niet de verdienste van de mens. De mens kan zich eigenlijk alleen maar overgeven aan die kracht. En dat is ook de ware betekenis van het woord moslim. Hij die zich overgeeft. Hij die leeft in overgave. De mens die zich bescheiden opstelt en met eerbied stilstaat bij de schepper van het heelal, de natuur en de mens. Ik herinner me de autobiografie van Johannes karimbach baksch De Magie van Harmonie waarin hij beschrijft hoe hij voorzitter was van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Als er een vergadering was waar standpunten niet op één lijn gebracht konden worden, of wanneer er vraagstukken onopgelost bleven, dan lastte de heer Witteveen een koffiepauze in. Tijdens deze koffiepauze trok hij zich terug in een andere kamer en trok zich daar nog verder terug in zijn eigen innerlijke ruimte. Daarin maakte hij dan contact met dat wat groter was dan hij en werd hij vaak geïnspireerd tot nieuwe oplossingen. In onze mensenwereld krijgen we op iedere laag van het bestaan te maken met haantjesgedrag. Deze hanen willen de sterkste zijn en de eigen belangen bevredigd zien. De natuur leert ons dat we ook een hen kunnen zijn, niet de kakelende kip in het kippenhok, maar de broedende hen, waar de Taoïstische tekst van vandaag over schreef. De broedende hen heeft zich teruggetrokken en afgesloten van het gekakel. Ze blijft onverstoorbaar, ongeacht wat er in de uiterlijke wereld gebeurt. Zo blijft zij zitten, laat zich niet afleiden, gericht op het nieuwe leven dat zij zal voortbrengen. Niet zij brengt het nieuwe leven voort, maar de levenskracht die haar aanstuurt. Terwijl de processen van de natuur voortgaan, zo staat het er, want ook deze kip past bescheidenheid. Zoals de kip tot rust komt in het broeden, zo schrijft ook het geschrift dat de mens tot rust kan komen in zijn zelf. Wanneer de mens eenmaal gevestigd is in dat hoogste zelf, is hij verenigd met het goddelijke, dan zal niets hem meer verstoren en zal de geest vrede vinden. De Taoïstische tekst schrijft ook over het onderwerpen van de animale driften aan het spirituele. Dan kan de mens de verdeeldheid in zichzelf verenigen. Als de mens in liefde regeert over het rijk, indien hij een vorst is, dan zal hij Woe wij zijn. Het is grappig dat er tussen haakjes bij staat, indien hij een vorst is. Want ook wij regeren over ons eigen rijk. En een koning is pas een koning als hij eerst en vooral over zichzelf kan regeren. Zijn wij niet meer en groter dan onze driften? Het Joodse geschrift spreekt over een boom aan de waterkant, die goede vruchten zal dragen. Waar zijn wij geworteld? In welke wereld? Zijn wij geworteld in de aardse wereld? Of in de onzichtbare wereld van de levenskracht? Of worden die twee werelden in ons verenigd? Het is belangrijk om in bescheidenheid stil te staan bij de kracht en het wonder van de natuur. En ik wens onszelf... Maar ook onze politieke leiders in deze tijd toe dat we wat minder als een kakelende kip rondrennen, maar pas op de plaats doen en ons verbinden met de levenskracht en bron van goddelijke inspiratie, gevoed door dat wat groter is dan wij. Jack Cornfield, een hedendaagse boeddhistische leraar, schreef dat healing ontstaat Vanuit ons aangeboren vermogen om diep te luisteren. En dat diepe luisteren en kijken gebeurt niet via onze ogen of oren, maar met ons hart en ziel. Daar hoeven we niet gelovig voor te zijn, maar wel gewillig. Gewillig om onze eigen belangen even opzij te zetten en bereid te zijn om te doen wat goed is voor het groter geheel. Voor de eenheid waar wij een onlosmakelijk onderdeel van zijn. Onlangs hoorde ik een stukje tekst van een astroloog, Kaipatcha. Hij schrijft een wekelijkse update en bemoediging. Hij illustreert zijn verhaal met een vierregelige mantra. I'm not here to master nature, but quite the opposite indeed. For the more I live and grow and learn, the more I see... Nature teaching me Ik ben hier niet om over de natuur te heersen, maar precies voor het tegenovergestelde, want hoe meer ik leef en leer en groei, hoe meer ik zie dat de natuur mijn leraar is. En ondanks kreeg ik een gedicht opgestuurd, een gedicht van Jan van Nijlen, tijdgenoot van Bloem en Roland Holst. Dialoog in de lente heet het. Alles is nutteloos, smeken en wenen, vloeken en juichen om ons aardse lot. De een roept een God aan, de ander heeft er geenen. Wijs lekt slechts hij die spot. Zijt gij dan blind? Zelfs in de koude stenen trilt nog iets van den onbekende God. Van liefde en goedheid die, of schoon verdwenen, nog voortleeft in zijn vriendelijk gebod. Waartoe die tweespalt, wat houdt zij verborgen? Wij zoeken veiligheid en vrede en rust, en vinden niets dan angst, verdriet en zorgen. Zie toch hoe alles lief heeft, speelt en kust. Zaagt gij dan nooit een blauwe lente morgen? Een weide in bloei. Ben ik dan ongerust? De soera uit de Koran, die allerlei wonderen uit de natuur beschrijft, wordt ar rahman genoemd, de meest gracieuze. De natuur nodigt ons uit om diep te luisteren, te luisteren met ons hart en onze ziel. Dat gaat niet van achter een bureau of een computerscherm. Laten we ons aanraken door die meest gracieuze, door de schoonheid die ons verbindt met al dat leeft. Er is van Iniat Gaan een boekje samengesteld met mooie teksten die gebruikt kunnen worden als natuurmeditatie. Hij gebruikt daarin allerlei beelden uit de natuur om tot innerlijk spiritueel besef te komen. Hasrat het Gaan zag middels de natuur allemaal verwijzingen naar dat wat groter is dan wij. Dat wat soms God genoemd kan worden, maar ook grote geest of inspiratie. Bij een boom die met zijn takken naar de hemel reikt, kunnen we ons contact met het hogere voorstellen. Bij het zien van een beek kunnen we de levend in onszelf ervaren. Laten we elkaar aansporen, stil te staan bij het kleine, waarin het grote wonder zichtbaar wordt, waarin de liefde van het leven zelf zichtbaar wordt, waarin ons teder en verlangend hart kan worden aangeraakt. Want zie toch hoe alles lief heeft, speelt en kust. Zie toch hoe alles lief heeft, speelt en kust ziet toch hoe alles lief heeft speelt en kust